Mannen van Nederland, en jullie moet ik eventjes hebben. Want ook mannen hebben natuurlijk wel de huidverzorging nodig. En dan kunnen we wel zeggen van ja, ik pak mijn crème wel uh, voor mijn vrouw of uh, voor mijn vriendin. Maar daar gaan we natuurlijk niet mee, laten we eerlijk zijn. Dus, wat gaan we doen? Mannenproducten. Uh, reiniging. Als eerste natuurlijk, ook voor jullie, s'morgens en s avonds. Dit is een, uh, een gel die de huid goed schoonmaakt. Maar tegelijkertijd ook een beetje een scrub bevat, waardoor je dus een hele fijne poriestructuur krijgt. Maar ook een wat schonere huid, omdat hij ook wat dieper de poren ingaat Zonder de huid uit te drogen, bij de zwaar. Want dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dan onze nieuwste aanwinst: de Triple Metal Serum. De serum zorgt ervoor dat je huid direct wordt gehydrateerd. Dat uh, contouren worden verstrakt. Dat je huid wordt verstevigd. Dat fijne lijntjes worden verminderd. Dus al met al: mannen, dit wil je toch gewoon hebben, of niet? Uh, gewoon voor dag en voor nacht onder je crème, makkelijk kan het niet. Dan daar overheen de crème. Deze zorgt ook weer voor de hydratatie, maar ook weer voor de fijne lijntjes om die aan te gaan pakken. Een mannenhuid wil soms wel eens wat uh, vermoeid zijn. Nou deze gaat dan direct tegen. Dus ook weer voor overdag en voor de nacht gewoon over je zinkdom aanbrengen. Dan nog de ogen. Nou de oogopslag zegt altijd alles. Um, deze gaat donkere kringen tegen, wallen, uh, een vermoeide uitstraling, lijntjes, droogte, nou alles wat jij maar wil, ga deze aanpakken. Um, echt op je contouren, s'morgens en s'avonds weer hetzelfde riedeltje. Um, kan je deze gewoon over je zin heen aanbrengen en dan geef je je ogen net even wat meer aan extra verzorging. Nou, um, mannen maken vaak lange dagen. Kantoorwerk. Tja, hoort er ook bij, zeggen ze wel eens. Uh, Jetlag. Die wil ook nog wel eens voorkomen als je van heen naar weer vliegt. Uh, een flash mask. Deze zorgt ervoor dat direct uh, tekenen van vermoeidheid in je huid worden verminderd. Uh, ook rondom je ogen dat het daardoor weer wat frisser wordt en wat helderder. Maar dat je ook gewoon een minder vermoeide uh, huid hebt. Een minder droge huid. Dus deze gaat dat allemaal aanpakken. Dus mannen. Wil je dat je vrouw zegt van, goh schat, kom er eens even lekker bij. Of wil je juist weer dat alle vrouwen op je afkomen? Ja, dan moet je wel wat aan huidverzorging gaan doen. En dat doe je natuurlijk met deze producten van La Coline, van de speciale mandelijn. En dan weet ik zeker dat jij de vrouwen niet meer van je af kan slaan. Nou, heel veel succes aan Mocht je nog wat meer willen weten hierover, dan kan je me bereiken op info.purehuid.nl